Kanalen, sloten, beken, rivieren. Water in je glas, op je hoofd, eigenlijk overal. En al dat water, daar moeten we goed voor zorgen. 50 jaar geleden hebben de waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer opgericht. En dat zijn wij. STOA zorgt ervoor dat de kennis die de waterbeheerders nodig hebben, wordt ontwikkeld en toegepast. Dit doen we ook voor andere stakeholders, zoals Rijkswaterstaat en provincies. Hoe we dat doen? Daarvoor doen we constant onderzoek. We werken met wetenschappers, waterschappers en waterbeheerders. Samen dus. Maar telkens is die T dus cruciaal. De T van toegepast. Er is veel gaande in de wereld. Klimaatverandering, verstedelijking. En dat brengt veel vragen met zich mee. Hoe waarborgen we bijvoorbeeld voldoende water van goede kwaliteit? En hoe gaan we om met droogte en wateroverlast? STOA helpt bij het beantwoorden van dit soort praktische vragen. We houden ons bijvoorbeeld bezig met het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. En kijken of we daarbij zelfs energie kunnen opwekken. Maar ook voor de bekendere thema's klop je nog bij ons aan. Zoals waterveiligheid en gezonde watersystemen vol met waterleven. En dan nog even over die thee. De kracht van al die kennis zit niet in mooi opgeschreven onderzoeksresultaten, maar in hoe je die resultaten voor je kunt laten werken. Zodat we al dat water in die beken, rivieren, sloten en kanalen optimaal benutten. Samen met wetenschappers, waterschappers en waterbeheerders blijven we werken aan oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Op naar de volgende 50 jaar. Stoa. Samen naar de toekomst. Met de kracht van kennis.